Ze hebben allemaal ontzettend behoefte aan een beetje aandacht. Dat iemand ze ziet en naar ze luistert. En daar begint het mee. Het is gewoon leuk in de klas. Maar er zijn soms problemen dat lossen we op. We doen bijvoorbeeld op vergadering. De gele, dat is compliment. Omdat de mensen die die heeft mij geholpen. Die heeft je vriendelijk tegen doen. Ik heb wel eens ruzie gehad met iemand, was ik heel verdrietig. En toen moest ik samen met diegene naar je en toen had ik uitgepraat.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 ...gezichten ziet veranderen die altijd gespannen hebben gestaan en die dan opeens een soort ontspanning krijgen. En zo. Je tilt de berg weer op en zet hem op zijn eigen plek. En je wordt langzaam weer jezelf. Maar je blijft de stevigheid van die berg in jezelf voelen. Jou kunt dus helemaal blij door de docenten de directeur allemaal. Je ziet wel de vrolijkheid.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 Ja, ik zei, het is goed gegaan. Ja, zei, hebben we samen gedaan, hè? Ik zeg ja, hebben we samen gedaan. Sterren uitdelen. We zijn vriendelijk in het beleven. We helpen elkaar. Houden oh, rekening en, met elkaar. Houden uh, rekening met elkaar. Netjes met en, de materialen omgaan. En dan gaat de voorzitter zeggen, wie, wie stemt op diegene? En, dan, en als je bijvoorbeeld je, je vinger opsteekt, dan ga je op hem stemmen. Ja, die is het uh, beste in helpen, omdat hij mij vanochtend had geholpen. Ja. En hoe voelt dat dan? Ah, heel goed, want dan weet jij dat, dat je iets doet voor het geloof van de klas.